Jongens, we kunnen weer terug bij de zoekvideo Mijwen Song's. En mij dit namelijk Dilano. Oké, 4-3. Oh, iedereen heeft gestemd. Oh, oh zit er zit een foca in! Gaat even ja? ghosting. Hoi! Hoi Dilano. ja? Ik moet even naar de wissav naar de toest. Even toesten. Wat een flip moet jij doen, Dilano? Ik ben nu in MX B. In electrical? Ja, ik moet naar nou, met P. Ben jij rood? Heb ik een... Uh, heb ik een olifantje op... Nee, ik ben roze. Ik krijg... Zoom naar mijn heel Mute. Mute. Niet. Thomas, kom even naar Weapons. Ja, wat is er? Kan je het zien? Huh? Kan nee. je het zien? Nee. nee. Oh, wacht, wacht, wacht. Kijk naar, naar de Mad camera. Bij. Kijk naar de camera. Oh ja. Oké, okay. kom naar Met Mad Madbay, nice. heb je Sunda scan? Ja. Kom dan. Heb jij die ook? Nee. Ik ben nu in Madbay. Ik was aan de, de emergency put is dus ik zie Hé, ik ga ook de game, liever. Nee. Thomas, zeg ook even dat Wat ik safe he? ben. Zeg ook even dat ik uit safe ben. Red safe. Dit. Nog <lacht> <kriek> Oké, okay, Thomas Orange! Orange! Nee! Oh! optie. Als je nu op mij hebt gestemd, ik ga je <lacht> <hele> potklap. <lacht> Nog een. Oké, okay, doe dat maar morgen. Nog zes minuten! Als die... Dan gaan we de opnames naar... Als dit potje afgelopen is, gaan we de opname sluiten. En bij eigen dan gaan we wat zeggen. Ah, ik heb het koud. lekker tekentje. Oh! Oh! Mooi. Lekker tekentje. Oh ja, kijk eens, kom eens op de camera. Oh. Had je het gezien? Ik heb niet op jou gestemd. Ik heb ook op oranje gestemd. Jij hebt op mij gestemd. Verder. Nee. Ge Kijk eens, actie. Thomas, je liep langs een body. Thomas, het is paas, het is paas, het is paas, het is paas. Het is, paas. Het is zelf. Zelf. Oh. Zelf, het is, zelf. Muld. Gek. Muld of zo zijn? Oké. Okay. Die komt er zo vervinden. Oh mijn god, Thomas. Jij bent een gek. Ik ga je even weg, zei Alkom. Je moeder is een plotkoeps. Joyce, joyce, ik moet dit echt niet eens afmaken. Ah! Dit meen ik. Ik ga die laden helemaal vermoorden. Na deze video. Je bent vergeten te muten, Thomas. Het ja, hoeft ook niet meer. Godzal, maar niet helemaal. Wat een stom rot, dit. Je hebt zo eens vergeten te moeten. Jij ook. Maar weet je wat het ergste was? Ze zeiden allemaal zelf. Ik, niet eens een Ik zei zelf. Ik, be Ik bedoel, dat wij zelf geboord Gas, Gast, als nu degene op. Purple stemt. Is deze video klaar als iedereen skipt. Nou, wat gebeurt er in de chat? Nothing. It's beats, beats, beats, beats, beats. Actually. Thomas! Ja? Um, ik moet uh... weg. Doei. Um, sluit de. <hums> Sluit even de dingen af. Ja, Grunt. Was dit nou een leuke video? Ja. Zeg even het zo. Tuurlijk. Op. Het was altijd een leuke video. De like. En dan meneer, dat noem je subscribe. En Ik druk elk eventueel op het belletje als je dat toch hebt gedaan. We hebben lekker gewonnen. Ik hoop trouwens dat jullie een leuke dag hebben gehad. Deze video komt woensdag online. Dilaro, kun je morgen. Waarom komt dat op jou? Dan heb ik je wel even. Oké, okay, wat uitziet er aan? Was dit aan toch video? Tot de volgende keer. En Dilaro, oh. ik had jou gestemd.